welkom bij iedereen kan haken ik ga met de luxury Bowl van de zeeman ga ik een vaste paarsgewijze omslagdoek uitleggen en ik ga het twee keer uitleggen ik ga het met haaknaald nummer 6 uitleggen dus haaknaald nummer 6 heb je nodig en ik ga het uitleggen met haaknaald nummer 10 Dan zie je ook een beetje wat het resultaat wordt van de luxury Wall. Maar eerst ga ik jullie hartelijk bedanken, want het haakkanaal van iedereen kan haken, wordt zo goed bekeken, er staan zoveel leuke dingen op en het motiveert mij iedere keer om iets nieuws te bedenken. En nu gaan we dus vaste paarsgewijs haken en het is echt uh, makkelijk om te haken en het haakt ook zo lekker weg je kan echt bij de tv gaan zitten en een omslagdoek gaan haken maar het leukste is wel dat ik het eventjes nu uh, ga uitleggen ook met een andere haaknaald dus je hebt nodig haaknaald nummer 10 haaknaald nummer 6 en een schaartje en dan gaan we beginnen en dan knip ik deze draad even af Ik leg even dit weg en dan gaan we beginnen met een opzetlus. En een opzetlus, ja, ik, ik pak altijd het draad zo vast Hop. en dan, dan, dan draai je eigenlijk je draad en dan pak je met je duim en je wijsvinger het uiteinde en dan trek je hem zo naar boven. Hou je allebei de draden vast en dan trek je hem naar boven. Is de lus. Dan beginnen we nu met haaknaald nummer 6. En je, je, je pakt je lus zo een beetje losjes om je haaknaald en je slaat om en je doet 4 lusjes 1 2 omslaan 3 omslaan 4. En dan sluit je deze want zodat het een ring wordt in de eerste steek dus je steekt in in de eerste steek je slaat je draad om en je sluit je ring dan ga je vaste erin zetten en dan zet je de vier vaste in je ring dus je steekt in je laat dit draadje gewoon even lekker hangen je slaat om en je haalt je haaknaald door die ring dan sla je weer om en dan doe je je draad door twee, nog een keer insteken, draad ophalen weer een keer omslaan door twee, nu heb je al twee vaste gemaakt insteken, draad ophalen, omslaan door twee, Dat is drie. Kijk, dit zijn de steken nog een keer insteken, draad ophalen, omslaan door twee dat is 4, dit is je begin van je omslagdoek nu doe je één keer omslaan en je haalt je draad door dan keer je het werk. het werk keer je eigenlijk door het blaadje zo om te slaan net als in een boek, dus dan heb je je werk gekeerd dan ga je in deze eerste steek ga je weer je draad ophalen en dan maak je weer een vaste omslaan en door Dan ga je in diezelfde steek nog een keer insteken, je draad ophalen, omslaan en door 2 heb je twee vaste zo ga je dat elke toer doen maar ik zal het een paar keer voordoen. Hoor. dan gaan we aan de vaste paarsgewijze steek beginnen en we steken weer in in die eerste steek je haalt je draad op en die laat je op je naald staan dan ga je naar de volgende steek je haalt je draad op en je slaat om en je haalt je draad door drie lussen dan ga je weer insteken in deze steek je pakt niet de volgende je pakt deze steek je gaat insteken je haalt je draad op en die laat je op je naald staan dan pak je de volgende steek even insteken je haalt je draad op en die laat je op je haaknaald staan omslaan en dan ga je door 3 lussen dan ga je weer insteken in diezelfde steek je haalt je draad op je laat hem op je naald staan en je pakt de laatste steek en de laatste steek is misschien een beetje lastig te pakken maar je laatste steek daar haal je weer je draad op omslaan en weer door 3 de laatste steek, die hier diezelfde steek, daar zet je weer een vaste in. Omslaan en door 2. Nou, dan is dit al het begin van je omslagdoek. Omslaan door 1 en je draait weer je werk net als een blaadje. Dan ga je in die eerste steek deze, deze steek, ga je twee vaste zetten omslaan door 2, dit is 1 vaste, in dezelfde steek, omslaan door 2. Dan ga je weer die vaste paars gewijs maken, dus je steekt in, je haalt je draad op en je pakt de volgende steek. Dus de insteken gebeurt nog in de eerste steek, de volgende steek, je pakt je draad op, omslaan door 3. Insteken in diezelfde steek, je haalt je draad op en de volgende steek weer insteken en je haalt weer je draad op, omslaan door 3. In diezelfde steek insteken, draad ophalen, volgende steek insteken, je draad ophalen, omslaan door 3. Insteken, draad ophalen en in de volgende steek insteken draad ophalen omslaan door 3 dan ga je weer nog een vaste paarsgewijs maken insteken draad ophalen en in die laatste steek steek je in en dan moet je twee lussen pakken goed twee lussen pakken je draad ophalen omslaan door 3 dan ga je nog een vaste op het laatst maken omdat je moet meerdere insteken draad ophalen omslaan door 2 en nu gaan we weer met een losse keren je keert weer het werk dan ga je in eerste steek zet je altijd de hele omslagdoek zet je 2 vaste in 2 dan begin je in die eerste steek je draad op te halen. De volgende steek steek je in, kijk. En je ziet ook dat je hier die lusjes hebt en die rijtjes. Daar steek je in. Als je er drie op je haaknaald hebt, omslaan en doorhalen. Dan in dezelfde steek insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door drie. Insteken, draad ophalen.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 omslaan door 3, insteek draad ophalen en de laatste steek ophalen draad ophalen omslaan door 3 dan zet je hier nog in die steek een vaste zo eindig je elke toer met die vaste omslaan en een losse om het werk weer te keren je begint weer met twee vaste in het begin, 1, 2, en je begint weer een steek, je haalt je draad op, in diezelfde steek, insteken, draad ophalen, omslaan, door 3, insteken, in die steek, de volgende steek, draad ophalen, door 3. Insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken. Omslaan door drie. Insteken, draad ophalen. En de volgende steek insteken, omslaan door drie. Insteken, draad ophalen. Insteken, draad ophalen, omslaan door drie. Insteken, draad ophalen. Insteken, omslaan. Door drie insteken, draad ophalen, de volgende insteken, draad ophalen, omslaan door 3, insteken, draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3. De laatste, insteken, draad ophalen en de laatste steek, die is altijd een beetje, Maar je goed zoet, uh, opletten hoor, dat je die niet vergeet. Omslaan door 3 en nog een vaste in de laatste steek. en hoe je moet keren dat weet je 1 lossen en je keert je werk en je begint weer hier met 2 vaste en je zet je vaste paarsgewijs ook in de eerste steek ik zal je nog even op weg helpen 1 vaste 2 vaste en in die steek een vaste paarsgewijs en zo maak je weer je hele omslagdoek af je bent echt heel snel een heel eind dus deze is het voorbeeld met haaknaald nummer 6 en dan gaan we nu beginnen en ik knip deze even af met haaknaald nummer 10 weer een lusje je steekt je haaknaald erin de lusje mag best wel lang zijn hoor: je doet 1-2-3-4 losse, je steekt je haaknaald erin in de laatste en je sluit de ring dan, doe je 4 vaste in de eerste ring, dus 4 vaste 1. 2 3 4 omslaan 1 los, dan keer je werk en dan begin je met 2 vasten in de eerste steek: 1, 2, En dan begin je weer met de vaste paarsgewijze steek, dus insteken, draad ophalen. En dan steek je in de volgende. En omdat dit haaknaald nummer 10 is, is dit natuurlijk ook een lekker ja, opschiet-omslagdoek. Uh, Zie je? Ja, je steekt ook precies dezelfde steken. Ik zal de taak nog even rustiger uitleggen hoor. Eén. En de laatste steek. Totdat je weer drie lussen op je haaknaald hebt. En je haalt je draad door dan zet je in die laatste steek nog één vaste en je maakt één losse en je keert je werk en je ziet dat je omslagdoek dadelijk veel anders wordt dan dat je bent gewend met haaknaald nummer 6 daarom heb ik nu even haaknaald nummer 10 je zet twee vaste in de eerste zelfde eerste steek en dan ga je met je vaste paarsgewijze steek beginnen dus insteken Draad ophalen en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. In die steek insteken, draad ophalen, de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 3. In die steek insteken, dan de volgende steek insteken, je draad ophalen en door 3. Insteken, draad ophalen de volgende insteken draad ophalen omslaan door 3 de laatste insteken draad ophalen en de laatste insteken draad ophalen omslaan door 3 en in de laatste zet je een vaste insteken draad ophalen omslaan en een vaste omslaan door 1 en je keert je werk Zie je? Dit wordt echt een dadelijk een lekkere losse sjaal hoor! Het is wel heel leuk! Twee vaste, insteken, draad ophalen en de volgende insteken, draad ophalen, omslaan door drie. Ik moet wel zeggen met haaknaald nummer tien, ja het haakt heerlijk weg. Omslaan door drie. Ik ga nog even door zo wil je het filmpje langzamer zetten kan je de drie verticale puntjes bovenaan in je scherm aanklikken en daar kan je dus uh, ja, de snelheid aanpassen ik doe ook heel veel filmpjes ondertitelen met de ondertiteling uh, kom je vaak verder als je zegt ja, ik vind het toch te ingewikkeld dan uh, zet je de ondertiteling aan en dat is makkelijker dan kan je het beter volgen en de laatste. En nog een vaste. Omslaan door 2. Omslaan door 1. Zie je hoe leuk dat deze gaat vallen? Vind ik le leuk. Dan is het soort kantwerk en het is gewoon uh, losser. En er zit ook een mooi glittertje in dit garen. Insteken. En een vaste in dezelfde steek insteken en nog een vaste in dezelfde steek insteken en je draad ophalen dan ga je naar de volgende steek omslaan door 3 insteken draad ophalen volgende steek insteken omslaan door 3 ja als je dit ziet dan zeg je ja dat kan ik ook natuurlijk kan je er ook zo kan je altijd nog een uh, omslagdoek maken want iedereen kan dit leren en die snelheid daar moet je niet opletten nu dat gaat uh, straks vanzelf Je moet eerst die steek leren en het is gewoon een beginnen steek maar het lijkt allemaal mo moeilijk maar uh, en dus met alles als je het weet dan uh, dan is niks moeilijk maar wel altijd even inkomen, die laatste steek goed pakken. Hier, die twee lusjes pakken, draad op pakken en door drie, dan nog een vaste op het laatst in diezelfde steek. Een vaste omslaan door een en je weer een keren. Zie je hoe los dat die dadelijk gaat vallen? Ja, ik vind hem echt heel leuk deze manier zo. Ik ga nog één toer doen zonder dat ik praat, als het me lukt. zie je dit is echt leuk hoor om een omslagdoek te maken en zeker als je de omslagdoek aan de voorkant uh, houdt en je kan er nog franjes aan maken je kan hem echt helemaal oppimpen maar uh, hier kan je lekker mee haken en ik wens je heel veel haakplezier en graag duimpje omhoog als je deze video leuk vond en hieronder staat mijn foto daar kan je op abonneren en ik wens je veel haakplezier dankjewel voor het kijken